Zo, lieve YouTube-kijkers. Een overheerlijke zondagmorgen. Zonnetje schijnt. Even lekker gelopen. Het was wel even Ik heb gisteren. Oh, oh. eventjes uh, 2 euro muntje halen. Ik ga even eitjes halen. 2-euro. Eitjes halen. Dat zou ik zal het even doen. Uh, heel erg snel, gisteren. Uh, had ik ook al getraind bij de sportschool. En uh, ja, dat kon ik wel even merken. Dat kon ik wel even merken. Even uh, twee seconden, drie seconden, vier of vijf seconden. We zijn zo terug. Zo, eitje. Lekker eitje. Wappa. Nogmaals, gisteren was ik ook een beetje trainen. In de sportschool. En ja, uh, dat kon ik wel even merken vandaag. Ging toch, uh, de laatste tijd was niet helemaal top. Ik moet even nakijken, ik heb even snel gedaan, we moeten uh, zo uh, weg naar Juliana. Dus het is allemaal haast, haast, haast. Vandaag. Maar uh, ja, op zich ging het wel lekker. Vorige week, uh, afgelopen maandag weer uh, begonnen we werken. Dus kunnen we weer een klein beetje rekening houden met uh, het eetpatroon. Ja, dan heb je uh, vrijdagavond feestje. En daar heb ik wel, uh, op zich wel ingehouden. Ja, ze hadden zo overheerlijk gebakken. Oh. Dat was... Uh, dat is jammy En uh, ja, dat. Ja, goed, zometeen dan uh, naar de uh, toe. Appa. Een hele dag, trainingsdag. Overal uh, dingen doen. Natuurlijk gewoon een uh, normale tra training, een conditietraining. Een duur uh, training. Dan een uh, uh, lunch. Maar dat zal meer op het uh, tactische en technische vlak uh, zijn. Wat inhoudelijk. En dan uh, dinsdag uh, onze eerste wedstrijd weer. <coughs> Oefenwedstrijd. Gaan we uh, oefenen bij de clubs. Dus wel uh, wij als uh, AWC. In de poel met de competitie. Dus eigenlijk best wel, best wel uh, raar. Normaal gesproken doe je dat eigenlijk niet. Dat je gaat oefenen tegen een tegenstander die ook in de competitie hebt. Nooit bij onze allereerste wedstrijd ook nog eens een keer tegen hun. Maar goed, uh, we gaan drie keer 25 minuten spelen. Dus je, je, je speelt in bepaalde formaties. In bepaalde formaties die, uh, ja, die je waarschijnlijk niet helemaal op de, met de competitie gaat doen. Of weet ik wat. Uh, dat kan natuurlijk tot die tijd nog een hoop veranderen. Er zijn nog wel andere wedstrijden. Het kan nog zijn dat er een bepaalde iets bedacht wordt, een bepaalde tactiek bedacht wordt die anders uitloopt omdat er ja, een van de jongens misschien geblesseerd is geraakt of ik wat. Ja, verzinnen maar. Dus er zijn, er zijn genoeg, genoeg elementen die daarmee te maken hebben dat het, ja, aan de ene kant is het raar dat je gaat oefenen. Maar aan de andere kant, joh weet, je, oh. wat maakt het uit? Ik denk niet dat zo moeilijk is. Meer is het, denk ik, het, het, het, het uh, denken eraan: van, ja, dat doe je niet. Wat ooit is ingepakt, dan, dan dat je daadwerkelijk daar iets mee ja, doet. Ja, weet je. Dat maakt het uit. Ik wil uh, ook eerder de doen dat. En dat ze dan op zondagmorgen een, een, een stiekem ingepland oefenpotje hebben. Dus wat dat betreft. Uh, Vind ik vind dat niet zo heel erg spannend. Oh, wacht, ik, zal ik doe hem even zo. Zo, dan kan de buurman uit de auto weer terugzetten. Goed, nou, dat was het weer. Ik wil in ieder geval zeggen, want nu moet het een beetje opschieten. Ik ben wat, uh, wat ver laat. Ik moet daar nog even douchen. Dus, uh, dan uh, ga ik nu in ieder geval afsluiten. Dan zeg ik, uh, um, tot de volgende keer. En, ik zeg, de groetjes. blauw duimpje omhoog, even abonneren op de kanaal. Zie ik volgende zondag weer terug. Even gewoon een beetje lood praat. Zondagmorgen praat je een beetje zwets. Um, ja, goed. We zullen het allemaal zien. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan, uh, ja, dat gaat het leuk worden. Ik zeg in ieder geval fijne zondag. En ciao.